We vervolgen hier vanuit het noorden onze weg naar de kruising met de Brigadelaan aan de linkerzijde en de Eikenlaan aan de rechterzijde. Hier ligt zowel aan de oost- als de westkant van de parklaan een tweerichtingen richtingen fietspad en een voetpad. De kruising is uitgevoerd als een largasrotonde. Wat staat voor langzaam rijden gaat sneller. Het doorgaande verkeer heeft op deze kruising een voorrang en het verkeer dat wil afslaan of oversteken moet even wachten.